Hi, de beste wensen voor 2021. Op de vorige shorts heeft niemand gereageerd. Ik denk dat het een beetje een moeilijke vraag was. Want de vraag was, welk Amerikaans bedrijf krijgt een megaboete van 5 miljard dollar wegens diverse privacy schandalen? Dat was Facebook. Ik heb nu een makkelijke vraag. Tenminste, dat denk ik. Jawel, die weten jullie wel. Wie sponsort de nieuwjaarsduik? Die heb ik net gehad. Nou ja, het was onder de douche. Veel lekkerder. Weet je het antwoord? Zet het even hieronder. En in de volgende short krijg je een shout-out. Als je het antwoord goed hebt natuurlijk. Doei!